Hoi, ik ben Irene. Jij bent nu net klant geworden bij Voice. Gefeliciteerd! Wij gaan nu heel snel aan de slag om jouw bedrijf geweldig bereikbaar te maken. Jouw persoonlijke adviseur gaat nu voor jou aan de slag om jouw account in Freedom aan te maken. Freedom is onze online beheeromgeving waar je ook altijd zelf dingen in aan kunt passen als je dat wilt. Hierin gaan we ook een telefoonnummer voor jullie aanmaken. Of als je al een nummer hebt, gaan we zorgen dat dit wordt overgezet naar Freedom. Ook gaan we de slag met jullie toestellen als je die hebt besteld. Wij zorgen dat die helemaal geconfigureerd bij je worden bezorgd, zodat je ze alleen nog maar op stroom en internet hoeft aan te sluiten en het werkt. Als we hiermee klaar zijn, sturen we je zo snel mogelijk de inloggegevens voor Freedom. Je kunt dan zelf alles controleren en aanpassen indien nodig. Mocht je er niet uitkomen, mag je ons natuurlijk altijd bellen. We helpen je graag. Welkom bij Voice!